maar ja eigenlijk zijn we daar niet hier voor, wij zijn hier voor om uh, zo meteen bij u in te spreken of om uh, eigenlijk een uh, reactie te geven op de vijfde brandbrief uh, uh, die wij hebben ingezonden aan uh, de veiligheidsregio Rotterdam uh, Rijnmond, 15 burgemeesters en op de reactie die uh, daaruit is gekomen en dat ga, ga ik dadelijk vertellen in de vergadering maar, uh, ik zou eigenlijk ook daar die petitie-uitreiking doen, maar u had de wens om dat buiten te doen. Uh, we hebben uh, met deze oproep, hebben wij uh, 1402 handtekeningen opgehaald. Waarvan 808, dat zijn deze allemaal. Kijk, die zijn allemaal getekend. Die hou ik wel in bezit. U krijgt van mij uh, voor de vorm een A4'tje met daarop, het aantal. Let daar op, met daarop wat reacties, er staan er veel meer op, die heeft uh, mevrouw Van der Wal al ontvangen van mij vanmorgen. Al die reacties die in die digitale uh, uh, uh, staat, zeg maar. En, uh, maar uh, de, kan ik niet aan, de andere kan ik niet aanbieden, maar we hebben 16.061 handtekeningen de afgelopen maanden opgehaald. Die met acute spoedzorg te maken hebben. Uh, Een partij uit Helden-Sluis, die de 45 minuten norm. Uh, ...heeft aangevochten, ook in de Tweede Kamer. De minister heeft die ook ingetrokken door de moties... ...die door de gemeenten van de eilanden met name zijn ingediend. En uh, die zijn in de ijskast gestopt door uh, onze minister uh, Skuipisch van VWS. Maar ja, hij is er nog niet klaar mee. Want eigenlijk wilde hij het liefst dat uh, de berekening die RIVM... ...heeft gemaakt om 40 extra ambulances uh, aan te schaffen. Uh, wil die daarmee uh, voorkomen? Door die normen van 45 minuten te laten vervallen. En, uh, maar daar zijn uh, 8415 handtekeningen voor gehaald. En er is nog een partij uh, voor een Waard, de waard, is Die heeft 6244 handtekeningen opgehaald. Ook voor de volwaardig ziekenhuis en, en de acute zorg. Want de acute zorg bestaat uit heel veel onderwerpen. En, maar dus. Alleen voor dit, 16.061, dat vind ik toch wel knap. En die wil ik u graag in deze vorm dan aanbieden. En uh, gaan ze naar alle burgemeesters via mevrouw Van der Waal. Hartelijk dank voor de komst naar Rotterdam uh, uit de eilanden. Hartelijk dank voor de niet-aflatende inzet uh, van jou in het, uh, in het uh, bijzonder. Dit is niet ons laatste gesprek, uh, vrees ik, dat we er verder met elkaar over moeten spreken. Kijk, als uh, COVID iets heeft laten zien de afgelopen jaren, is dat de spreiding van de zorg in Nederland niet goed is. Als COVID-19 heeft laten zien, is dat niet alleen de spreiding niet goed is, maar ook het aantal bedden wat wij hebben. En dat helaas niet alleen maar een gebouw en bedden, maar ook mensen, niet voldoende is. betekent, wat mij betreft, dat de evaluatie die we moeten voeren met elkaar ook duidelijk moet maken. Dat we de komende periode toch stil zouden moeten staan over de spreiding van de zorg. En het aantal bedden wat wij hebben, inclusief mensen. Is dus nu die taak vooral bestemd aan de verzekeraars. De verzekeraars die rekenen bijna op het moment nauwkeurig hoeveel, uh, hoeveel we daar nodig hebben daar zullen ze vast wel allerlei argumenten voor hebben maar dat is toch niet helemaal hetzelfde als dat je voorbereid moet zijn op ook grote calamiteiten en covid was een grote calamiteit we moesten nooit de benen mensen brengen naar duitsland om te worden uh, verpleegd moeten we niet willen met elkaar dus het gesprek moet opnieuw weer worden geopend uh, de groei van de bevolking op de eilanden ook in rotterdam dat betekent dat de komende jaren hebben we nog steeds dezelfde aantallen bedden nodig op andere studiebedden, het transport en het vervoer van patiënten wordt dat alleen maar over de weg, ik zie je de, de problemen met bruggen en, uh, en, uh, en andere zaken of moeten we ook vervoer over de lucht met elkaar overwegen Kortom, een heleboel zaken en eigenlijk praat je hier tegen een geloofsgemeenschap uh, waar ik zelf deel van uitmaak dus ik zie jullie ook niet als actievoerders tegen mij Jullie, zien, jullie zien mij, ik zie jullie als medestanders, jullie zien mij als medestanders en ik denk dat het goed is om ook je te realiseren dat je straks gaat praten tegen het bestuur van de veiligheidsregio, die daarin geen bevoegdheden heeft. Dus het is belangrijk dat je weet dat de dames en heren, burgemeesters binnen, vooral ook steun geven aan de hele operatie, maar dat ze daar zelf niet over gaan. Maar ik hoop wel binnenkort dat wij hopelijk in januari, als de eerste teken mij niet bedwingen toch weer aan tafel gaan zitten met de minister, En ook dit vraagstuk weer op tafel kunnen leggen. Hartelijk dank voor jullie komst rond en met het spijt me dat er geen warme koffie beschikbaar was. Volgende keer heb ik kunnen er gewoon mee naar boven en ik een bak koffie. Ja. Ik ga voor de ja, uh, U zegt het goed, we gaan, ik ga het ook dadelijk spreken tegen de burgemeesters. En, uh, maar wij hebben wel een wens en dat weet u waar we het over gaan hebben. Dus uh, wij hopen ooit dat die wens uitkomt, dat die uh, acute zorgmacht ook bij u komt te leggen. Maar goed, dat is een... Uh, uh, een uh, zaak die mogelijk nog in de toekomst nog plaatsvindt. Nee, nee, nee. We gaan de verradering in. Ik dank in ieder geval uh, want er zijn er al een aantal weg vanwege de kou. Maar ik, dacht in iedere, ik dank in ieder geval jullie allemaal voor jullie komst, voor de steun en je hebt de burgemeester gehoord van Rotterdam. Dat hij het ook als een steun ziet en zo zien wij het ook. Het is geen aanval op de burgemeesters maar een ondersteuning van de burgemeesters naar uh, met name het kabinet en, uh, of de regering en uh, andere uh, acute zorgketenpartners die uh, het hier voor het zeggen hebben. Dankjewel!